Kunnen we beginnen? Ja. De afgelopen keren uh, hebben we een bewijssysteem uh, gepresenteerd voor onze simpele wildtaal en voor dit soort specificaties. Zogeheten pre- en post-conditie-specificatie. Een preconditie, een statement en een post-conditie, en dan hebben we hebben allerlei uh, axioma's en bewijsregels gezien die de structuur van die statement uh, S uh, volgt. We hebben de laatste keer ook uh, laten zien hoe we dit programmaatje correct kunnen bewijzen. Het programma voor het berekenen van de, de, de integer wortel van de, de inputwaarde van x en de outputwaarde zit in y. En die functionaliteit die kunnen we dus beschrijven door middel van deze uh, pre-postconditie-specificatie. Dus de preconditie zegt dat x groter of gelijk aan 0 moet zijn op dat na afloop geldt dat i kwadraat kleiner of gelijk is aan x. En x is kleiner of gelijk aan i plus 1. Nou, dit kon nog uh, wat sterker. Dit kun je nog uh, sterker maken tot uh, x kleiner dan i plus 1 kwadraat. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dus de vorige keer hebben we laten zien hoe we dit met behulp van ons bewijssysteem uh, kunnen afleiden. En daarmee heb je dus eens en vooral. Dit programma had je correct bewezen. Dat wil zeggen voor elke input state en voor elke mogelijke bewering. En er zijn dus oneindig veel mogelijke input states. Namelijk voor elke waarde van x uh, een, uh, een, heb je een executie. Voor negatieve waarden uh, kun je zien heb je ook nog een uh, niet-terminerende berekening. Dus vandaar deze conditie. Maar op deze manier zijn we dus met behulp van het bewijssysteem in staat geweest op een eindige manier dit correct te bewijzen. Dat wil zeggen, op een eindige manier weten we nou dat het voor alle berekeningen geldt. We hoeven dus niet al die berekeningen bij langs te lopen om te checken of het eindresultaat inderdaad hieraan voldoet. Wat je met testen doet, nee. Het is nu op een eindige manier eens en vooral uh, uh, bewezen. Dus dat is de, de kracht van, het, uh, van, van een dergelijk uh, bewijssysteem. Uh, Wat ik er nog aan toe wil voegen, uh, Hans uh, Dieter en ik hadden toen zo'n hoe uh, we onderling wel, zo'n borrel praten over, uh, over, uh, nou ja, over dit soort uh, correctheidsspecificaties. En toen uh, noemde ik ook uh, van dat enerzijds Zo'n statement bewerkstelligt toestandsverandering. De semantiek van zo'n statement bestaat uit toestandsverandering. Je de i wordt nul, dat genereert een toestandsverandering. Maakt niet uit wat voor toestand je deze assignment uitvoert, maar nadien die heb je een andere toestand waarin i-nul is. En zo beschrijven dus al die instructies stuk voor stuk individuele toestandsveranderingen. Daarentegen beschrijft zo'n uh, correctheidsspecificatie op een algemene manier het input-output gedrag. Het beschrijft niet meer een toestandsverandering, één toestandsverandering. Nee, het beschrijft dat, dat als ik hier een verzameling van toestanden neem die allemaal aan deze conditie voldoen, dan weet ik dat in de eindtoestand zijn deze verzameling van toestanden waarin deze conditie geldt. Dus nu, heb je het zo gezegd, de semantiek van zo'n statement Gelift, nou, uh, opgetild naar het niveau van verzamelingen van toestanden. Het is geen transformatie van toestanden, van de ene toestand naar de andere, maar het is een transformatie van een verzameling, begintoestanden, naar een verzameling van eindtoestanden. En daarom wordt ook uh, wel gezegd uh, dat zo'n pre postconditie conditie, specificatie van de statement uh, S zo'n S ziet als een predicate transformer, dus in plaats van dat het toestanden transformeert omzet, zie je zo'n S als een predicate transformer, en dat zie je dus met name in uh, het assignment axioma, daar zie je dat je uh, die assignment statement uh, definieert als een predicate transformer, want je laat zien, gegeven een postconditie, wat de bijbehorende preconditie is. En die transformatie die druk je uit puur door middel van een logische operatie van substitutie. Dus dat is het hele eieren eten van waarom we nou in staat zijn uh, anders dan in testen om op een eindige manier uh, de correctheid van zo'n statement te bewijzen, omdat we het nu liften naar uh, niet een, een transformatie van de ene toestand naar de andere, maar naar een verzameling van toestanden. Oké, okay, dit zijn dus wat uh, wat meta-overwegingen, maar we gaan nu verder met wat met andere, andere voorbeelden van, van dit bewijssysteem. En tijdens de werkcolleges zul je zelf ook wat oefeningen doen. En het soort oefeningen dat we hier nu geven en behandelen, dat zijn ook het soort opgaven die je kunt verwachten voor zowel het deeltentamen als het tentamen. Uh, wat dat betreft nog één opmerking, dat is dat we uh, uh, deze keer dus nog wat oefeningen zullen doen, de, de, uh, de volgende week ook. Maar de week daarop is het eerste deeltentamen. En het eerste deeltentamen zal gegeven worden op de geplande uren voor het hoorcollege, uh, En het werkcollege daarvoor zal gebruikt worden voor uh, vragenuren om nog wat extra oefeningen te doen uh, eventueel. Uh, het deeltentamen vindt fysiek uh, plaats. Maar er komt meer informatie, maar in principe is dit alle relevante informatie, maar het komt ook nog wel op de Brightspace te staan. Oké, okay, dit bewijs dat hebben we vorige keer uh, behandeld. We gaan nu kijken naar een ander simpel uh, voorbeeld: dat van een, uh, een while statement. Wederom. Uh, we hebben hem al eerder gezien. Dit, wat doet deze while statement? Die zoekt naar, naar een nulpunt rechts van x. We initialiseren x niet, dus vanuit een willekeurige beginwaarde van x gaat dit programmaatje, deze statement, op zoek naar de eerste uh, uh, nulpunt. Nou, dat kunnen we uh, precies uitdrukken op deze manier. We zeggen dat x gelijk is aan n, en n is hier een variabele dus die helemaal niet in je statement voorkomt. Het is een, wat we noemen logische variabele, of ook wel freeze variabele. We gebruiken hem om in de postconditie te kunnen refereren naar de initiële waarde van x. Zo kunnen we dus zeggen dat na afloop uh, alle waarden... Vanaf de initiële waarde van x, hè, dat is dus die n, want die heb ik bevroren zogezegd. Die staat dus voor de initiële waarde. Dus voor alle waarden vanaf n tot aan x, weet ik dat uh, ai ongelijk is aan 0. En dan weet ik verder, na afloop, dat ax is gelijk aan 0. Dus daarmee zeg je niet alleen dat je het nulpunt hebt gevonden rechts van x, maar ook dat het het eerste nulpunt is. Alle waarden daarvoor uh, ongelijk aan 0 zijn. Uh, nu, wat we nu moeten doen, is het vinden van een invariant. Want dit is, deze statement is een while statement, dus het enige wat ons tot beschikking staat, is deze bewijsregel. Dus je kunt niet anders dan deze bewijsregel toepassen. En we hebben besproken. Wat is de kern van deze bewijsregel? Is dat je op zoek gaat naar een invariant. Die P is hier een invariant. Want je moet bewijzen dat als je de body uitvoert in een toestand waarin P geldt en de boeienconditie, dat dan P weer naar afloop geldt. Als je dit bewezen hebt, dan weet je, iedere keer, dan weet je dat iedere keer als je de loop ingaat en de body uitvoert, dan weet je dat aan het begin die pre de invariant geldt. En dan weet je ook dat na de executie van de body wederom P geldt. Dus dan weet je als P helemaal aan het begin geldt, dat die dan ook na afloop van de bail statement geldt. En voorts weet je natuurlijk dat na afloop uh, de boeienconditie niet meer waar is. Dus dit is de bewijsregel. En die, moeten we, die hebben we al een keer eerder toegepast. Dus op die integer uh, berekening van de integer wortel. En dat moeten we hier nou ook doen. Nou, dan kun je gewoon wezenloos uit het raam gaan staren. En kijken of er zo'n invariant voorbij vliegt. Maar dat zal doorgaans niet gebeuren. Dus het beste is om systematisch te kijken naar wat je voor je snuffert hebt. Je hebt dit moet je bewijzen. Zoals ik al zei, die, die statement S die dicteert al welke bewijsregel je moet toepassen. En de bewijsregel van een while statement... Noodzaak de introductie tot een invariant. Nou, je hebt een pre- en een postconditie, dus voor de hand ligt om te kijken of misschien, ofwel die preconditie, dan wel die postconditie, misschien zelf de invariant is. He, want waarom zou je verder kijken dan je neus lang is? Als je al weet dat een van beide als, als invariant voldoet, ja, dan ben je eigenlijk zo goed als klaar. Dus laten we eens kijken. Nou, nemen we die preconditie. x is m. Is dat een invariant? Nee, dat is evident niet het geval, want uh, die n die komt het programma niet voor, die verandert helemaal niet en die x die verandert. Dus als initieel x gelijk is aan n, al na één keer uitvoeren van de loop, uh, de body van de loop, geldt dat al niet meer. Dus de preconditie valt af. Kijken we naar de postconditie. De postconditie is een conjunctie. Nou, gaan we kijken. Is dit... Argument van de conjunctie A, de ax is 0. Is dat een invariant? Nee, evident ook niet. Want initieel hoeft ax helemaal niet gelijk aan 0 te zijn en je ax zal pas aan 0 zijn na afloop van de loop. Dus ook, ook iedere keer als je de body executeert, ga je checken of ax uh, ongelijk is aan 0. Dus ja, een invariant uh, zal dat zeker niet, uh, niet zijn. Dus resteert uh, deze bewering, dus de bewering, de Asensie, die zegt dat uh, op x de eer, het eerste nulpunt staat. Nou, zou dat misschien dan uh, een invariant zijn? Nou, ja, hè? dat vergt niet zo, uh, Het is geen rocket science om dat uh, in te zien. Hè? Want aan het begin geldt het. Waarom? Nou, aan het begin is x gelijk aan n. En je zegt dan voor elke waarde vanaf n tot n geldt iets. Nou ja, vanaf n tot n. Daar zijn geen waarden die daaraan voldoen. En dan is zo'n universele uh, kwantificatie is dan per definitie waar. Wat hier ook staat. Had ook kunnen staan uh, false. Dan was het ook waar geweest. Met andere woorden... Je kunt zo intuïtief inzien dat uh, in ieder geval uh, deze bewering aan het begin geldt als x gelijk is aan n. Dus dat de preconditie de invariant impliceert. Nou, en verder moeten we uh, ons uh, overtuigen dan dat deze invariant geldt na elke executie van uh, de body van de loop. Nou, dat kun je intuïtief al inzien, want je gaat die body alleen maar in als ax ongelijk is aan nul. En je weet dat alle waarden vanaf i, vanaf n tot x zijn al ongelijk aan 0. Maar nu geldt ax ook nog ongelijk aan 0. Dus dan kun je gerust x met 1 ophogen met behoud van de waarheid van die invariant. Dus dat is eigenlijk gewoon de hele, hele redenering die vervolgens hier uh, formeel uh, geformaliseerd wordt uh, in, uh, in, de, in termen van het bewijssysteem. Maar dat is, uh, dat is de hele crux. Ik moet wel zeggen dat het. Uh, het is natuurlijk niet altijd zo dat een pre- en postconditie de, uh, een invariant geeft. Sowieso was dat hier al niet het geval. Hè? Want dit geheel, de hele postconditie, was ook niet een invariant, alleen maar een bepaald gedeelte daarvan. En ja, dit was dan wel een letterlijk gedeelte, maar soms. Uh, wordt het ook niet echt letterlijk, en moet je soms de, de postconditie uh, afzwakken om een invariant te vinden. Maar daar zullen we later ook nog voorbeelden van zien. Ja, wat, daar, daar heb ik ook nog een vraagje over, Frank. Want uh, je kunt in principe elke formule nemen als uh, invariant. Ja. Ook formules die niet letterlijk overeenkomen met bijvoorbeeld de pre of de postconditie van dat ja. doek. Maar er zijn on, on, oneindig mogelijke uh, formules. Zeker. Uh, dus wat is nou een goede manier om die invariant te vinden in het algemeen? Uh, ja, er is geen algemene methode. Er bestaat geen algemene methode voor het uh, vinden van een uh, invariant. Er is geen algoritme. Uh, uh, ja, je zou misschien machine learning technieken kunnen gebruiken door door uh, een, een of andere machine learning algoritme te voeden met allerlei correctheidsbewijzen. En misschien, uh, maar daar, daar geloof ik absoluut niet in. Dat, uh, dat zal. Uh, uh, Wat trouwens, recentelijk was er een uh, uh, toepassing van uh, machine learning AI op het uh, genereren van wiskundig bewijzen. Hè? Dat was, oh ja, in de knopentheorie was dat. Moet je maar eens uh, kijken, uh, googlen. Uh, er zijn machine learning technieken toegepast op de knopentheorie. En daarin, met behulp van die machine learning technieken, hebben ze daar bepaalde stellingen bewezen. Ja, maar in het algemeen geldt dat er geen algoritme bestaat nee. voor het vinden van nee. invarianten. Dus, dus ja. laten we even die machine learning aan de kant geschoven. Ja. Ja. Er is altijd zoiets als menselijk, menselijk ja. inzicht nodig om tot zo'n ja. zo invariant te komen. Ja. Ja. Er zijn hooguit heuristieken. Zoals wat ik hier zei, de basisheuristiek kijkt naar de pre- en postconditie. En we zullen zometeen zien dat voor programmaatjes, simpele programmaatjes zoals deze, waarbij je op een, een of andere manier door een array heen loopt en daar iets mee doet, dat daar ook uh, in vele gevallen een, een simpele truc is om te komen tot een uh, invariant. Maar dat blijven gewoon heuristieken. Het zal, uh, uh, zal altijd een, een menselijk inzicht. Uh, aan te pas komen. Nou, dus we hebben geconstateerd dat dit een, een kandidaat is voor een invariant. Dus wat we uh, nu uh, willen bewijzen, vervolgens, wat dit de volgende stap is, is te laten zien dat inderdaad die uh, invariant geïmpliceerd wordt door de gegeven preconditie. He, want dit is een invariant aannemende dat die aan het begin geldt. Maar aan het begin weten we alleen dat x is n. Ja. Dus op zich als je denkt ik heb een invariant, ja dan moet je altijd wel even checken of die preconditie, gegeven preconditie ook, je invariant impliceert, want anders hebben we er uh, niks aan. Dus ja, wat, wat een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn, neem dan als invariant vals. Ja, bijvoorbeeld, voorbeeld. Ja, vals. Of volgens, of, of, of, of sterker nog, je, uh, je kunt ook true uh, nemen bijvoorbeeld. He, true is, uh, je kunt altijd wel een invariant vinden, neem true. True is altijd een invariant. Maar, uh, wetende dat na afloop true geldt en dat AX is gelijk aan 0, oké, okay, dat krijg je wel cadeau met behulp van een bewijsregel. Maar dit krijg je natuurlijk niet, dat krijg je niet afgeleid uit uh, true. AX is 0 en true, ...is gewoon AX is 0. Dat impliceert natuurlijk nooit uh, dit. Dus wat we moeten laten zien... Hè, je, je, ...het eerste wat je doet, het vinden van een invariant... ...en vervolgens inderdaad ook checken dat die gegeven preconditie uh, de invariant impliceert. Dus dat, uh, dat, dat, doen, we, dat doen we hier. Hè. Dus we kunnen dit afleiden, dus we gaan top-down... Dus dit willen we afleiden en dan zeggen we, oké, okay, dit kunnen we afleiden uit deze correctheidsassertie. En als ik deze correctheidsassertie kan afleiden, dan kan ik met behulp van de regel, want x is n, zoals ik al beredeneerd heb, impliceert een variant. en dan kan ik dus met behulp van de regel hiertoe concluderen. En daarmee heb ik het dus bewezen. Dus als ik dit kan bewijzen, dan met behulp van de regel heb ik dit. Down. Maar nu moeten we volgens dit bewijzen. Hè, beterom, S is die, die while statement, maar we hebben ons al uh, overtuigd, uh, intuïtief, dat uh, dit, deze preconditie nu de invariant is, dus dat gaan we nu proberen te ook concreet te bewijzen, kijken of onze intuïtie klopt. Dat is geen ingewikkeld programma, dus dat, uh, dat zou heel verrassend zijn als dat niet zou uh, kloppen, maar laten we maar eens even kijken hoe dat uitpakt. Om te bewijzen dat deze assertie, dat uh, x het eerste nulpunt is, dat die invariant is, daartoe moeten we bewijzen dat als de invariant geldt en we gaan de loop in, dus ax is ongelijk aan 0, dat als we dan x ophogen, dan moet die invariant weer gelden. Ja. Nou, dat uh, laat ik uh, aan, aan jullie over uh, tijdens het werkcollege. Uh, maar wat je dan moet bewijzen is. Om dit te bewijzen moet je de assignment-axioma toepassen. Dat wil zeggen, je neemt de postconditie, dat is de invariant, en daarin moet je x vervangen door x plus 1. Dus wat je dan moet laten zien is dat deze preconditie de bewering impliceert waarin je x vervangt door x plus 1. Nou ja, dat was net het argument dat ik intuïtief al gaf: van als ax ongelijk aan 0 is. Ja, dan kan ik gerust x met 1 ophogen uh, op dat uh, dit nog steeds geldt, dat alle waarden van, van, alle waarden van i vanaf n tot x plus 1 zijn natuurlijk uh, ongelijk aan 0. Ja? Want ik weet ook dat ax ongelijk aan 0 is. Dus dan kan ik gerust x met 1 ophogen. Uh, en daarmee heb ik dan met behulp van de assignment, hè, dus als ik strikt dit wil bewijzen, dan moet je een assignment-axioma toepassen en vervolgens een co consequensregel. Uh, regel uh, Ja, dat, dat staat ook uh, daaronder. Uh. Oh wacht, dat staat hieronder. <laughs> ja. Ja, nee, ja, zeker. Oh nee, nee, nee. Dat heb ik even over het hoofd gezien. Ja, dit is dus het bewijs uh, van dat de. de, de, de de invariant, inderdaad, invariant is over de body van de loop. Dus dan pas ik hier de assignment axioma toe en dan hoef je alleen nog maar deze implicatie te laten zien. En daarmee zijn we klaar. Dus een simpel voorbeeld. waar je wel even moet denken van wat nou de invariant is. Maar als je dan eenmaal de invariant hebt gevonden en het klopt. Nou ja, dan past het dus op één slide. Dan is het zo gepiept. Zoals ik al uh, aan het begin zei, uh, we gaan nu alleen wat voorbeelden uh, uh, geven van uh, correctheidsbewijzen. En we gaan nu even kort pauzeren.